Uh, ik heb me wel eens laten vertellen dat er wereldwijd vrij uh, fundamenteel onderzoek uh, is gedaan. Inmiddels, ik denk, anderhalf, twee jaar geleden. En, en daar kwam uit, schrik niet, dat er eigenlijk wel 300 verschillende waardeproposities uit de markt kwamen. Hè? Als je kijkt naar alle landen waar, waar we uh, wereldwijd uh, actief zijn. Dus, uh, nou, dat is nogal lastig. Hè? Dat hoef ik jou als marketeer niet te vertellen. Als je al die verschillende waardeproposities hebt, hoe breng je dat een beetje terug tot de essentie? En hoe kan je aan de ene kant.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 Deze week praat ik met Marcel Molenaar, de Country Manager en Director Marketing Solutions van LinkedIn Nederland. Je luistert nu naar deel 1. Marcel deelt veel insights en zelfs geheimen over LinkedIn. In deel 2 praten we over de toekomst van het agency model, CMO's en Marcel's visie op hybride werken. Veel luisterplezier! Nou, vandaag hebben we echt een hele bijzondere Hello Masters. Want we zitten vandaag met de baas van LinkedIn in Nederland, Marcel Molenaar. Van harte welkom bij Hello Masters. Ja, dankjewel Louise, leuk om hier te zijn. Ja, absoluut. Super dat je tijd hebt kunnen vrijmaken. En uh, ja, ik heb ontzettend veel zin om, om, om diep in het platform in jou te duiken. Want uh, ja, het is natuurlijk een enorm bewogen jaar geweest, uh, of vorig jaar vooral in 2020. We werken allemaal opeens vanuit huis en LinkedIn heeft denk ik ook een hele interessante groei meegemaakt. Dus daar gaan we vandaag uh, lekker de diepte in duiken. Ja. Um, maar eventjes ter intro uh, van jezelf. Je bent al uh, de baas bij LinkedIn in Nederland sinds uh, 2013, dus al een uh, behoorlijke tijd. Um, en je hebt ook twee petten op, hè? want enerzijds ben je de uh, Country Manager, uh, maar je bent ook de Director voor uh, Marketing Solutions, toch? Ja, dat klopt. Dat ja. zijn uh, twee functies inderdaad. En, uh... Die laatste, uh, of die eerste, was eigenlijk vanaf de start. En die, uh, die tweede is er in 2015 bijgekomen, dat klopt. Ja, oké, okay, super. Nou, het is natuurlijk ook een, een marketing podcast, Dus uh, top dat we ook wat dieper kunnen duiken. Niet alleen in social networking en communitybouwing. Uh, maar ook uh, natuurlijk uh, wat de rol van marketing en de solutions uh, die LinkedIn biedt. Ja. Um, maar voordat je bij LinkedIn binnenstapt, uh, heb je ja, een mooie carrière in allerlei sales en, en managementrollen gehad. Veel uh, ja. marketing, media... Um, dus jij bent echt een, een media marketing uh, man, hè? met veel passie voor het vak en heel veel curiosity om continu uh, bij te leren. Heb ik het idee? Absoluut, ja, zeker. Ja, nou, top. Nou, hart, hartelijk uh, welkom. Um, we gaan uh, even starten eerst een stukje over jou en uh, daarna gaan we wat uh, wat dieper duiken in de strategie van LinkedIn uh, en ook uh, vooral de rol van marketing services. Uh, ja. dus, dus, hoe ziet jouw dag er een beetje uit als country manager? Nou, um, zoals, zoals gezegd, ik combineer eigenlijk die rol dus uh, met mijn, uh, ik zeg altijd, mijn echte, mijn echte job uh, daarnaast. En dat is, uh, ik leid de Marketing Solutions afdeling voor LinkedIn in de Benelux. Ja. Uh, die verhouding is ongeveer 80-20. Dus ik ben 80% van mijn tijd echt bezig met Marketing Solutions. 20% van mijn tijd als uh, Country Lead. Ja. En uh, ja, dan zie je do, uh, toch uh, vooral, wij werken natuurlijk ook al sinds uh, maart vorig jaar vanuit huis... Ja. Um, dus mijn dag gaat, uh, bestaat toch veelal uh, uit het, uh, um, het opzoeken van mijn uh, collega's en uh, allerlei andere stakeholders om zo goed mogelijk uh, connectie te behouden. Dat is eigenlijk nu het allerbelangrijkste. Ja, want hoe groot is je team in Nederland? En bij, wat voor mensen werken er bij LinkedIn in Nederland? Ja, in, in Nederland werken uh, ruim 80 mensen fulltime, verdeeld over drie uh, business lines. Dus we hebben een uh, Talent Solutions business line. Uh, die gaat eigenlijk over alles wat met uh, talent, uh, sourcing, ontwikkeling en plaatsing uh, te maken heeft. Ja. Uh, nou, Marketing Solutions zijn natuurlijk de marketing services. Uh, zou je eigenlijk kunnen vertalen als de advertentie, uh, oplossingen van LinkedIn? Ja. En, en uh, we hebben uh, LinkedIn Sales Solutions en dat is eigenlijk een hele specifieke tool voor sales professionals om op de juiste manier uh, wat wij noemen Modern Selling te kunnen uh, bedrijven, anno uh, 2021. Ja. En, uh, dus verdeeld over die drie afdelingen en wij helpen vanuit ons kantoor in Amsterdam uh, eigenlijk met name Enterprise klanten om ons platform ja. zo goed mogelijk te gebruiken. Ja, helder. Dus het is echt een, een, een sales, een relatiemanagementorganisatie, uh, organisatie, marketingorganisatie. Het hele stukje ja. productontwikkeling uh, zit voornamelijk in de US, toch? Of uh, hebben jullie daar ook een rol in vanuit de markt, dat je ook met ideeën komt bijvoorbeeld? Nou, we hebben daar, ik heb daar dus vanuit, die, vanuit, die, vanuit, die, vanuit dat country-perspectief heel duidelijk een, een rol in. Want ik ja. uh, heb natuurlijk ook heel veel te maken met leden. Er praten allerlei mensen tegen me aan. Ik zie van alles voorbij komen. Ja. Uh, maar het klopt, hè. onze productontwikkeling, uh, engineering, uh, maar ook uh, localization, hè, translation, dat soort zaken. Dat vindt enerzijds plaats in ons uh, EMEA-LATAM hoofdkantoor in Dublin. Uh, daar hebben wij een heel groot kantoor met inmiddels bijna 2000 mensen. Ja. Uh, maar ook uh, uiteraard in uh, Californië en zo zijn er nog een aantal andere plekken op de wereld. Um, dus um, daar heb ik dan contact mee over uh, dit soort zaken. Ja, super. Hey, klopt het nog steeds dat um, Nederland het meest actieve land is op LinkedIn? Dat las ik een paar jaar geleden. Is dat nog steeds zo? Ja, nou is het wel zo dat, dat we een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. Zeg maar aan de ene kant in leden. We, we gaan richting de 800 miljoen members wereldwijd. In het gebruik van de platform zie je eigenlijk dat we in de afgelopen maanden of eigenlijk in de afgelopen jaren zo'n beetje... Zijn we met 40, 50% gegroeid in het, uh, in het gebruik door die leden? Uh, maar als je kijkt naar het percentage van de totale beroepsbevolking, uh, wat lid is in Nederland, ja, dan ja. gaan we hier richting de 90%. Dus dat betekent wow. inderdaad dat wij een van de landen zijn waarvan ik altijd zeg: uh, Ja, ik heb een hele makkelijke job in die zin vanuit mijn country role. ik hoef eigenlijk nooit aan mensen echt uit te leggen wie we zijn, wat we doen. Ja zo'n beetje de hele Nederlandse beroepsbevolking een profiel heeft op LinkedIn en dus lid is. Ja, helder. En hey, waarom heb jij ervoor gekozen om, uh, om bij LinkedIn te gaan werken? De visie uh, die we hebben als bedrijf heel erg uh, onderschrijven En die visie is even in het Engels, creating economic opportunity for the global workforce. En uh, daar, daar zit iets in wat ik heel erg onderschrijf en dat is... Uh, ik ben er absoluut van overtuigd dat uh, talent zeg maar, heel democratisch gedistribueerd is over de hele wereldbevolking. Ik, ik ben ervan overtuigd dat in iedereen zit een zeker talent. Mm -hmm. Maar wat eigenlijk niet zo goed verdeeld is, is de kansen om dat talent te ontwikkelen en daar iets mee te doen. Dat is ja. namelijk heel erg afhankelijk van waar je geboren bent, in welke omstandigheden, wat je wel en niet meekrijgt, de educatie die je eventueel kan volgen, et cetera. Wat wij, wat wij proberen als platform, is om die twee zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En je ziet eigenlijk onder invloed van technologie. Eh, het begint tegenwoordig al met een, met een smartphone, zou ik bijna zeggen. Komen die twee dus heel dicht eh, bij elkaar. Eh, en, en dat is wat ik heel erg onderschrijf, eh, die visie. Eh, en daarnaast als missie zeggen wij altijd, wij willen mensen, door ze met elkaar te verbinden, eh, elke dag een klein beetje meer productiever en succesvoller maken mm -hmm. en uh, daar geloof ik ook heilig in. Ik, ik, ik geloof er echt in dat als um, mensen door ons platform aan elkaar gekoppeld worden en zo uh, een kans ontdekken, een job vinden, iets leren. Nou, noem maar op, dat ze eigenlijk in die moment of truth, zou ik maar zeggen, eigenlijk voor eeuwig fan blijven, omdat ze dus zeggen ja, dat is me dus via LinkedIn uh, gelukt. Uh, ja. En daar, daar hoor ik dus bijna dagelijks ook voorbeelden van. Ja en die twee dingen die, die spraken mij heel erg aan in de platform. Ja, ik kan me zeker voorstellen. Ja, je ziet ook wel dat er, he, er is natuurlijk ook heel veel kritiek uh, de afgelopen jaren, vooral richting Facebook, maar ook he, de dominantie van social media, ook al he, de negatieve effecten daarvan. LinkedIn lijkt altijd wel een beetje buiten die discussie te vallen. Waarom denk je dat dat is? Wat je eigenlijk ziet is, we zijn eigenlijk de afgelopen drie jaar uh, zijn we in een, in een grootschalig onderzoek uh, onder zo'n 22.000 respondenten in elf landen. Uh, zijn we beoordeeld en zijn we voor het derde jaar op rij als het meest vertrouwenswaardige social media uh, platform beoordeeld. Ja. Um, en ik denk dus dat het daar heel erg mee te maken heeft, is de positie die we hebben opgebouwd in, een, in, in um, zeg maar de verschillende markten. Waarin LinkedIn een vertrouwenswaardig platform is. Waar je in een zakelijk relevante context met elkaar tot zaken kan komen. En dat merken, dus bedrijven zich daar ook thuis voelen. Rachel Botsman die heeft heel veel onderzoek gedaan naar vertrouwen. Zij, is ook een, een, een, een TED, zij heeft verschillende TED-talks gegeven. En zij zegt eigenlijk heel mooi dat als, uh, als geld de currency van uh, transacties is, dan is vertrouwen zeg maar, de, de currency van uh, interacties. Ja. Uh, en wij zitten dus heel erg op het spoor dat die ene die andere helemaal niet hoeft uit te sluiten, maar dat je vooral moet werken aan je vertrouwenswaardigheid als platform, want dat betekent uiteindelijk dat er interacties ontstaan. En die interacties hebben als gevolg dat je een economisch model hebt waarbij je beide kan doen. En ja, ik denk dat, ja. dat de kern is eigenlijk van waarom LinkedIn LinkedIn is. Ja, helder, helder. Ja, natuurlijk je reputatie, je moet ook je eigen naam gebruiken. Het is geleerd aan je huidige en ex-werkgevers. Dus uh, ja, dat, dat maakt gewoon dat daar meer uh, ja. controle ook op is. En natuurlijk ook dat mensen ook wel begrijpen dat je daar de, de, ja, de etiketten, zeg maar, van hoe je normaal met elkaar omgaat. Wat moeilijker is, vooral bij, bij Twitter natuurlijk, omdat daar uh, je natuurlijk ook met heel veel pseudoniemen of gewoon fake accounts kan werken. Dus, uh, dus ja, nee, begrijpelijk. Hey, en als je dan kijkt naar, um, misschien ben je ook een persoonlijke vraag, maar we hebben even in de voorbereiding gecheckt hoeveel connecties jij hebt. En dat zijn er echt heel veel. En er is ook altijd een discussie rond, um, ja, moet je nou elke connectieverzoek um, accepteren, ja of nee? Omdat om, bijvoorbeeld mijn regel is, ik accepteer geen verzoeken van mensen die niet een persoonlijke outreach doen of uh, dat ik ze al persoonlijk ken. Uh, ja. ik vind juist dat vertrouwen en die connectie, want ik word vaak gevraagd, hé, hey, ik zie dat je met die geconnect bent, kan je die aanbevelen? Of, uh, en als ik dan zeg, ja, ik ken die persoon niet, dan vind ik dat uh, lastig. Maar heel veel andere mensen hebben zoiets van, nou nee, het is een netwerking tool, ik wil gewoon zoveel mogelijk reach hebben. Uh, en ik wil juist heel open zijn in, in de manier waarop ik netwerk. Wat is een beetje jouw filosofie daarop? Ja, het is wel interessant dat je net uh, aangaf dat dat referentiemodel uh, erin zit. Want dat is precies inderdaad wat eigenlijk onze, onze founder Reed Hoffman ook ooit zei op een uh, conferentie. Die zei van, ja, weet je, als je mensen in je netwerk hebt en er wordt jou dus gevraagd op enig moment van, joh, ik zie dat je verbonden bent, kun je, kun je mij introduceren? <coughs> of kan je die persoon aanraden? Ja, dan moet je daar natuurlijk wel iets over kunnen vertellen. Nou moet ik wel zeggen dat... Wij hebben sinds, en dat is zeker niet vanaf de start geweest, sinds een paar jaar hebben wij ook een follow-optie op LinkedIn zitten. En daarvoor hadden wij die niet. Dus in het begin was het natuurlijk vooral zo, de eerste jaren, dat de enige manier hoe je je netwerk kon bouwen was dus die connecties accepteren. Ook misschien van mensen die je misschien niet direct kenden. Inmiddels hebben we dus die uh, follow button. Uh, dat betekent dat je uh, bijvoorbeeld zelfs op mijn profiel die follow button ook prominent kan maken. Dat betekent dat uh, mensen uh, in 9 van de 10 keer zeggen, nou ik vind het gewoon interessant om de content uh, uh, te zien die hij deelt. Dus ik volg gewoon, ik hoef niet per se uh, te connecten. Dus dat is een oplossing daarvoor. Um, en ten tweede heb ik eigenlijk wel dezelfde, um, dezelfde insteek als jij. Uh, en dat is, um, ik accepteer connecties van mensen die ik ken. Van mensen die ik gesproken heb. Uh, of dat nou virtueel is. Of dat nou per e-mail is geweest of via chat. Um, of ik heb ze ergens uh, ontmoet. En soms accepteer ik ze als ze in ieder geval erbij zetten. Wat, het, wat de aanleiding is van dat uh, connectieverzoek. Want dan kan ik dat plaatsen. Dus de context ja. is heel uh, uh, belangrijk. Ja. Um, en tot slot. Er is nog één uh, andere ding. is natuurlijk heel interessant. En dat is dat... Um, een platform als LinkedIn, en er zijn natuurlijk veel meer social media platformen, maar die stelt je wel in staat om de waarde die opgesloten zit in je netwerk, zeg maar over tijd, uh, uh, zeg maar te laten gelden. Dus dat betekent dat een connectie die je vandaag opdoet, zou heel goed kunnen zijn dat, dat die misschien, ondanks dat, die, dat, dat je wel elkaars content ziet, et cetera, maar dat je misschien een jaar, anderhalf jaar geen direct contact heeft. Tot het moment dat die kans zich aanbiedt, namelijk als iemand van baan verwisselt of uh, die post iets uh, waar jij een bijdrage aan kan leveren of nou, hè, allerlei voorbeelden. Of ze hebben misschien een vacature waarvoor jij iemand kent. En dan is het toch net even een, een stapje makkelijker. Sterker nog uit onderzoek blijkt ook, bijvoorbeeld voor onze jobkandidaten, is um, de kans dat je bij een bedrijf wordt aangenomen is drie keer groter als je met iemand binnen dat bedrijf al een connectie hebt. Ja. Ja, ja, ja. Um, dus, um, dus ja, weet je, dat, dat is eigenlijk een beetje de, de, de achterliggende gedachte van, uh, van, van connecties aangaan en, uh, en volgers. Ja, ja. ja, dat is misschien een goed brugje ook naar het volgende idee van uh, waarom uh, gebruiken mensen eigenlijk LinkedIn? Hè? Als ik dat gewoon eens ook vraag uh, bij de klanten van Hello Maas, uh, ja, dan, zie, dan zie je eigenlijk een aantal verschillende antwoorden. Sommige bedrijven zeggen ja, het is gewoon uh, hey, vooral voor B2B bedrijven, maar het is eigenlijk gewoon een must have, ik moet het doen. Ja. Een profiel. Ja. Um, maar uh, aan de andere kant zie je ook steeds meer mensen die denken, ja, uh, op persoonlijk niveau ook, vooral als je een freelancer bent, van ja, je wilt toch ook wel visible zijn en je wil eigenlijk je eigen, um, nou ja, waar, waar sta je voor? Waar ben je mee bezig? Uh, uh, waar ben je gepassioneerd over? Hoe connect je met anderen? Dat kun je natuurlijk heel mooi laten manifesteren door LinkedIn. Als ja. dus die met andere echt andere de echte content creators en de mensen die actief zijn om een zogenaamd ja personal brand uh, te bouwen. Um, en bedrijven natuurlijk ook. Aan de andere kant zie je ook een hoop mensen die wel heel opportunistisch gebruik maken van de platform. En die denken, oké, okay, ik zit nu bij bedrijf X en uh, ik zit daar bijvoorbeeld drie jaar. Um, nou, dan doe je eigenlijk in die drie jaar uh, heel, heel weinig. Hè. Je post bijna nooit en uh, je bent niet echt actief. En op het moment dat je denkt, oh, ik ben eigenlijk uh, op zoek naar een nieuwe job. Dan zie je opeens dat mensen hun profiel gaan updaten en dan worden ze heel actief op LinkedIn. Uh, maar dan is het wel heel opportunistisch van, oké, okay, ik ben nu in de markt, ik wil nu... Zeg maar gevonden worden door recruiters. Je zet er een paar dingetjes aan. Uh, dus het heeft verschillende use cases. Uh, ik ben even benieuwd naar. Uh, vooral denk ik. Nu alles zo uh, nou ja, digitaal first is geweest. Hè, de afgelopen uh, ja. 15 maanden. Wat voor verandering hebben jullie gezien in gedrag? Dat is één vraag. En de andere vraag is. Welk, uh, welke feature of welke. Um, ja, uh, utility van het LinkedIn platform denk je dat heel uh, onbekend is of ondergewaardeerd? Want dan ben ik ook wel benieuwd want het is zo'n rijk ecosysteem um, maar ja. ik denk dat mensen gewoon de potentie eigenlijk nog niet zien van wat, er, uh, wat je er optimaal uit kunt halen. Ja um, als, je kijkt naar de, als je kijkt naar de waardepropositie van LinkedIn dat is eigenlijk wel een hele interessante en ik benijd uh, de mensen aan de productkant uh, absoluut hier niet in. Uh, ik heb me wel eens laten vertellen dat er wereldwijd vrij uh, fundamenteel onderzoek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 globaal een platform neerzetten met features... en tegelijkertijd op lokaal niveau... dan toch een beetje de, de, de signatuur van de markt aannemen. Maar wat, wat interessant is, en dat is eigenlijk niet veranderd... dat is wel, wel interessant, maar wat uh, interessant is is... als je die allemaal, uh, zeg maar als het ware, inkoopt, dan, dan zijn er eigenlijk drie die heel uh, duidelijk naar boven komen. Uh, allereerst zie je uh, dat mensen LinkedIn gebruiken om, hun, uh, om hun, hun baan te vinden of hun, uh, eh, zoals ik zeg, hun droombaan te vinden. Dus dat betekent eigenlijk de volgende stap. Um, uh, het is een statistiek die niet veel mensen kennen. Maar elke minuut worden er drie mensen aangenomen uh, ergens op de wereld via LinkedIn. Mm -hmm. um, uh, we hebben per week zo'n 40 miljoen jobseekers op het platform. En zo'n 60% van uh, de MKB-bedrijven die dus een vacature plaatsen... hebben binnen een dag uh, een, een uh, gekwalificeerde kandidaat. Dus je ziet eigenlijk dat in die waardepropositie... is de eerste is mensen uh, komen naar LinkedIn voor die economic opportunity. Hè, dus uh, uh, omdat ze een bepaald talent hebben. En ze zijn op zoek naar die baan. Of ze zijn op zoek naar de, naar de volgende baan. Ja. Nou, even, even indachtig uh, dat stapje wat jij net maakt is een hele interessante... Um, en dat is, ik maak altijd de analogie naar uh, de zomervakantie. Uh, er zijn mensen die blijven het hele jaar fit. En zodra de zomervakantie komt en ze gaan op vakantie. Dan uh, stappen ze heel makkelijk zo in zwemkleding. En uh, zijn ze helemaal comfortabel. Ja. En er zijn mensen die denken, nou weet je, dat hele jaar um, uh, laat maar even lopen. Oh shit, de zomervakantie komt eraan. Ik moet volop aan de bak. Maar dan moet je een ja. behoorlijke inhaalslag maken. Ja. Nou, en datzelfde zou je eigenlijk kunnen zien uh, als je kijkt naar je eigen professionele identiteit. Zo zou je het eigenlijk uh, uh, ook moeten zien bij het gebruik van uh, LinkedIn. Alles wat je erin stopt, kan je eruit halen. Het zij op korte, maar met name op lange termijn. Mm -hmm. en, en het is dus aan te raden om dat zeker niet via stop en go uh, uh, te doen. Ja. Uh, dus, he, dus dat is de reden waarom je um, uh, zeg maar vrij uh, continu uh, LinkedIn zou moeten gebruiken, zou moeten updaten, uh, et cetera, et cetera. Dat is namelijk een, een, een stuk makkelijker. Overigens, ja. ook al vanwege het feit um, dat uh, als je uh, talent reviewt, uh, kandidaten reviewt, Mm -hmm. um, weet, jij hoe, ja, weet jij hoe vaak jij in het verleden misschien gereviewd bent, maar niet geselecteerd om contact mee te hebben? Ja, het is allemaal algoritmisch bepaald natuurlijk. En, ja. Nee, maar ja. ik, bedoel dus, ik bedoel dus, mensen die jou wel bekeken, die hebben jouw profiel bekeken ja. voor, voor een bepaalde klus of een baan hè, in het ja. verleden, maar daar heb je nooit verder iets van gehoord. over het algemeen weet je dat niet. Nee. Uh, dus je wil de kans zo groot mogelijk maken dat je als dat bakje rechts zit uh, van de mensen die wel, uh, uh, waar wel contact mee wordt gezocht, ja. Uh, ja, de keren dat je afvalt, weet je niet, de keren dat je wel wordt uitgeselecteerd voor uh, dat bekende mailtje van zou je eens willen komen praten, ja. uh, die hoor je wel. Nou, ja. uh, uh, ik kan je verzekeren, die kans is een stuk groter als je actief bent op een platform ja. als LinkedIn, maar als die niet actief is en dat is, werkt natuurlijk hetzelfde voor het bedrijven. Hoe werken bedrijven zoals TomTom Tom met AI, Artificiële Intelligentie... in hun dagelijkse activiteiten? Je leert het in de nieuwe podcast van Ellen Overie Nederland. Met veel plezier geproduceerd door Hello Maas. Heb je advies nodig of een podcast die past bij jouw merk? Wij helpen graag. Ga naar hellomaas.com en ontdek ons vaste prijs podcastpakket. Ja, absoluut. Maar om, om, om dat even om te draaien. Ik heb ook wel eens uh, mensen niet aangenomen. Uh, omdat ze echt stomme dingen uh, op uh, social media hadden gezet. Het waren ze echt al ver in de ronde. zijn laatste check die dan vaak door HR wordt gedaan. Uh, bij een grote organisatie dat gewoon vast in het, uh, het recruitmentteam. Um, dat zit dan vaak overigens niet op LinkedIn. Dat zit dan vaker meer op Instagram of op, uh, op Twitter. Um, maar ik denk dat dat ook wel de reden is. Uh, we hebben, dat doen wij ook bij Hello Maas binnen onze community. Als mensen zeggen ik wil wel eens als freelancer erbij komen. Het is natuurlijk een marketing community. En dan hebben we ook een hele checklist uh, hoe je dan zeg maar in die top 10 kan komen bij ons. Top 10 procent van uh, de freelancer pool. En dan kijken we uiteraard heel erg uh, uh, goed naar social media. En dan vooral hoe gebruik je het. Hè? Want je, we zijn natuurlijk allemaal marketeers. Dus ook een beetje de selliness daarin uh, begrijpen. En wat je toch ook wel teruggaat van sommige mensen die dan... En dan zeg je van, goh, je bent zo weinig zichtbaar of uh, hey, je interacteert niet. dat een hoop mensen het ook wel vinden van... Ja, maar dat is alleen maar voor mensen die willen uh, poseren En die willen alleen maar heel erg uh, vanuit uh, een soort van narcisme... Uh, de hele tijd over zichzelf praten. Uh, dat, dat, dat stigma uh, komt best nogal vri vrij veel voor. Terwijl je natuurlijk... Ja anders kan inzien. Je kan denken, van, hoor, ik heb een verhaal te vertellen, daar ben ik gepassioneerd over en ik vind het ook leuk om juist te reageren op mensen. Ja. Uh, maar daar schijnt ook wel een soort van twee kampen bijna in te zijn. Wat is jouw uh, inzicht daarin? Soms is dat een, een waardeoordeel wat, wat heel persoonlijk is, wat helemaal prima is. Want mensen moeten zich ook comfortabel voelen met wat ze, uh, met wat ze delen. Ja. Um, maar het hoeft, niet, het hoeft niet te betekenen dat, uh, alles, dat je a, zelf heel veel moet delen of dat het altijd over jou moet gaan. Hè? Ja, um, dit, dit raakt denk ik een heel belangrijk aspect, maar dat is een hele andere podcast. En dat is wat ze met een mooi woord noemen, zeg maar, de medewerker, medewerkersbetrokkenheid. Ja. Dus in hoeverre zijn mensen die voor een organisatie werken, ik heb het even niet over de freelancers die een eigen bedrijf runnen hè, als zzp'er. Ja. Uh, of uh, klein zelfstandigen, want geloof me, die zijn uh, 200% engaged. Uh, ja. Die halen al hun opdrachten bij LinkedIn. Uh, dat heb ik, ja. Daar heb ik genoeg voorbeelden van gezien. Maar de medewerkers, de betrokkenheid van de medewerkers, hè, dat is een grote, een, een belangrijke lakmoesproef. Want ja. Um, ja, laten we eerlijk zijn, als professional, als medewerker. En mag ik hopen dat je betrokken bent bij uh, zeg maar het doel van het bedrijf, de missie van het bedrijf. Er is ooit bedacht waarom dat bedrijf er moest zijn, waarom ja. dat opgericht werd. En daar ben je, als het goed is, uh, uh, trots op. Ja. Um, en dat betekent, als je ergens trots op bent, dat zie je eigenlijk ook bij het gebruik van persoonlijke social media, dan zie je over het algemeen dat mensen heel weinig moeite hebben om zaken te posten. Bijvoorbeeld... Ja. Als je ja. trots bent op het feit dat je kinderen een zwendiploma halen. Als je trots bent op het feit dat ze geslaagd zijn voor hun uh, middelbare school. Dat ze een middelbare schooldiploma hebben. Nou, ik hoef de voorbeelden allemaal niet op te noemen. Ja. En datzelfde is eigenlijk aan de bedrijfskant. En da dan komt er een, een, een, een belangrijk aspect. A, dat moet er natuurlijk wel zijn. Ja. En B, is misschien ook een heel ander onderwerp hoor. Maar je hebt wel degelijk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat die... ...medewerkers ook geholpen worden in, als ze dan vragen, oké, okay, maar wat is dan die content die ik zou kunnen delen? Of uh, uh, welke, welke content zeg maar zou ik kunnen aanmerken in mijn feed om die wat meer naar voren te laten komen? Hè? Dus dat is, ja. uh, dat is dat stuk. Over die waardepropositie, even om dat af te maken, er zijn nog twee andere hele belangrijke. Dus de tweede reden waarom mensen op LinkedIn zitten, kwam er absoluut uit. En dat is om uh, waardevolle connecties toe te voegen aan hun netwerk. Dus dat ja. is een belangrijke. Dus... Uh, mensen zoeken heel vaak naar mensen op LinkedIn en willen daar die uh, connectie mee. En de yes. derde, um, uh, die is heel duidelijk de content, dus de informatievoorziening. Uh, dus ja. up to date blijven uh, van alles wat er in jouw vakgebied uh, speelt, wat voor jou belangrijk is. Waarbij ja. je dus hopelijk ook daarmee iedere dag een klein beetje uh, productiever bent geworden door de content die je tegenkomt. Ja, ja, helder. helder. Ja, de, die use cases zijn, uh, inderdaad, uh, worden steeds breder ingezet, dus dat is tof. Hey, ja. Heb je ook actuele gegevens over um, uh, zeg maar het, het gebruik per, per dag of per week uh, in Nederland? Hey, je gaf net aan, 90% van uh, werkend Nederland uh, heeft een LinkedIn-profiel. Um, is ook het gebruik, zeg maar, vooral tijdens COVID, hè, waarin thuiswerken de norm is geworden... is het aantal minuten of uren per maand, dag, week uh, is dat toegenomen? Ja, dus het gebruik is enorm uh, toegenomen. Dus wat je ziet is dat hè, als wij bijvoorbeeld het hebben over conversaties die op ons platform plaatsvinden, die zijn uh, met 43% toegenomen. Uh, het delen van content is met 30% toegenomen. Uh, en ook messaging, dus uh, mensen die elkaar messagen. Nou is er een, uh, nou is er een heel interessant gegeven zeg maar, als, als wij kijken naar ons platform. Uh, en dat is... Wij zeggen eigenlijk, ons platform is een platform waar, uh, als het goed is, waar, waar je komt om tijd te investeren en niet te spenderen. En, en, en uh, ik zal dat even toelichten. De reden waarom je op LinkedIn komt, is dus om tijd te investeren, omdat je iets wil leren, een bepaalde connectie wil vinden, iets wil leren over een persoon, et cetera, et cetera. En uh, hoe beter wij zijn om jou, he, hetzij via de app, hetzij via desktop, zo snel mogelijk bij die informatie te brengen, die uh, jij kan gebruiken, hoe beter dat eigenlijk voor ons is. Ja. Dat staat wel een beetje in contrast uh, ten opzichte van wat meer personal social media, waar mensen niet zozeer tijd investeren, maar tijd spenderen. He, ik noem dat ook wel eens de wachtverzachter. En dat betekent dat alles erop gericht is om gewoon ervoor te zorgen dat uh, ja, er een soort haakje ontstaat, dat je gewoon uh, uh, uh, zeg maar tijd blijft uh, consumeren of content blijft. Uh, uh, consumeren, hè? dus uh, uh, een video, die... video naar de andere, et cetera, et cetera. En, en op een gegeven moment uh, realiseer je bij jezelf, waar was ik eigenlijk naar op zoek? Um, dus voor ons, en ik, ik, ik, ik, ik zeg dit, omdat uh, dus voor ons, zeg maar, die, uh, die time spent minder uh, belangrijk is. Wat veel belangrijker is, is of wij die waardepropositie die ik net aangeef, dus die ja. drie stappen van hè, vinden van een baan een droombaan, het maken van de juiste connecties en het iets uh, leren, dat die drie voor ons zeg maar het allerbelangrijkste uh, zijn. En we zien dus dat daar die engagement uh, enorm is uh, uh, toegenomen. En je ziet dat van die 8 miljoen plus mensen er zeg maar uh, toch zeker 4,5 miljoen uh, maandelijks actief zijn. Dus uh, wij zijn het wordt echt stevig gebruikt, het platform. Ja, helder, helder. Nou, dank voor al die data en ook de nuance daarbinnen. Want ja. Uh, ja, het is een heel ja. rijk platform. En, je ziet toch wel ook echt dat uh, thuiswerken en digitaal connecten natuurlijk uh, nu de manier is om te netwerken. Ja. Uh, daar gaan we straks nog eventjes ietsje verder uh, op induiken. Maar ik wil eventjes een rugje maken naar een marketing solutions. Want uh, ja. LinkedIn heeft inderdaad uh, nou, de contentfunctie, de connectiefunctie. Maar uh, het is ook een, uh, een platform vol met, uh, met marketing tools. Um, ja. Ik je misschien eventjes heel kort en bondig uh, de luisteraar of kijker meenemen in... Wat zijn eigenlijk de drie belangrijkste marketing tools of, of marketing functies die, uh, die LinkedIn aanbiedt? Er zijn eigenlijk verschillende manieren om daarnaar te kijken. Wat we eigenlijk zeggen is, we hebben, uh, hebben vanuit de marketing solutions kant hebben we, uh, een, een, een platform gebouwd waarmee je in de door jou gekozen doelgroep een, hè, dus een bepaald bereik uh, uh, kan genereren, wat heel belangrijk is voor het eerste contact. Vervolgens hebben we tools waarmee je uh, die doelgroep dus echt daadwerkelijk kan uh, raken of hè, zoals ze zeggen, engage dus dat betekent dat ze meer van je uh, willen weten en uiteindelijk op derde stap zit daar conversie in. Dus ja. het is eigenlijk heel mooi gezegd, uh, reach, engage en convert. Ja. Uh, en daarin, en daar hadden we het net al even heel kort over, daarin zijn um, zeg maar drie dingen uh, zijn, zijn heel belangrijk. Allereerst is dat de context, dus um, uh, de, de brand safety, hè, dus hoe veilig ben je als merk in de conversatie die plat, uh, plaatsvindt op ons platform. Dus de context is heel belangrijk, de professional mindset is heel belangrijk. Hè. Wij zijn heel nadrukkelijk uh, zijn we gericht op business to business. Um, Twee uh, is uh, nou ja, het, het, het publiek, hè? dus uh, dat betekent dat onder al die uh, honderden miljoenen uh, gebruikers um, zitten uh, toch zeker zo'n 70 uh, miljoen decision makers. Um, en de engagement heeft heel duidelijk te maken met de leads. En wat onderzoek laat zien, is dat als je kijkt naar de hoeveelheid leads die voor B2B-marketeers uit de verschillende platform komen... Dan, dan geven zij ons aan, onder andere in e-marketeer, dat er uit het LinkedIn-platform tot wel twee keer meer leads komen dan uit andere, uh, uit andere platformen. Dus ja. dat is eigenlijk het ecosysteem wat we uh, uh, ja. hebben gebouwd. En daar hebben we dan allerlei tools voor. Ja, ja dankjewel. Ja, wat ik zelf, uh, ik heb altijd, uh, voordat ik helemaal startte. Uh, uh, nou ja, als CMO gewerkt in New York. En uh, ik heb bij JP Morgan een heel uh, marketing team in-house gebouwd. Met, uh, en ook heel veel strategische relaties toen met LinkedIn opgebouwd. Om, um, um, ja, wat ik zelf zo, zo mooi vind aan het platform. Maar wat ik zie dat toch nog niet zo heel veel marketers doen. Is eigenlijk de convergentie tussen sales en marketing. Hè? je noemde ja. het ook sales, marketing solutions en, en sales solutions. maar ja. um, En waar wij bijvoorbeeld nu met een aantal grote B2B-klanten mee bezig zijn, is gewoon te zeggen van joh, enerzijds heb je content marketing. Dat gaat natuurlijk heel erg over welk verhaal wil je vertellen en hoe breng je dat zo efficiënt uh, mogelijk naar je doelgroep met een hoge frequentie, zodat je top of mind blijft. Ja. Maar wat je natuurlijk heel mooi kan doen, is dan uh, je Salesforce daarop aanhaken en de social selling tools uh, daarvoor inzetten. Uh, en uh, wat helemaal leuk is... Uh, maar dat was een beetje een hek in die tijd. Misschien kan het nu ook bij jullie op het platform. Hebben wij daar toen een soort van leaderboard uh, in gedaan. En uh, gekeken van uh, wat is dan de reach dat uh, elke salespersoon doet. Op basis van de content die zij delen en de engagement die ze daar uithalen. Ja. Uh, en vervolgens kun je dan ook een leuke leaderboard maken. En aan het einde van de maand een, een, een, een, een leuke prijs geven. De zijn natuurlijk erg ook uh, gericht op uh, opklozen um, En zichtbaarheid zijn. Dus dat was heel, ja, heel succesvol. We hebben een aantal programma's zo uh, gedraaid. Um, maar wat ik toch nog ook wel veel zie, is dat die werelden een beetje gescheiden zijn. Uh, uh, wat, wat zie jij zeg maar uh, bij bedrijven waar jij mee werkt met die, uh, die oplossingen? Ja. ja, dus uh, uh, aan de ene kant heb je gelijk, dus wij, wij zien dat ook wel. Ik moet wel zeggen, ik, ik ken bijna geen CMO uh, vandaag de dag die eigenlijk uh, ook niet uh, uh, Sales Director is. Als je ja, wat je absoluut. Ja. En, en dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat onderaan de streep, uh, voor alle beslissingen die worden genomen op het gebied van marketing, de hamvraag eh, vanuit de CEO of de CFO komt: oké, okay, maar wat is de ROI hiervan? Ja. Um, nou, en ik moet heel eerlijk zeggen, dat heeft de marketingwereld ook zelf al een heel klein beetje, uh, daar, daar een beetje een hand in gehad, met name een aantal jaren geleden. En dan praat ik over het begin van het digitale tijdperk of misschien wel daarvoor. Ja. Waarbij, um, waarbij ook, um, ja, ik zal maar zeggen, doelstellingen werden, um, werden neergezet die misschien niet altijd even goed uh, kwantificeerbaar uh, waren. Ja. Um, maar ik heb dat enorm zien uh, uh, verschillen. Dus, dus, dus dat is één, dat zie je heel duidelijk. Dus um, um, wat dat betreft zie je helemaal niet dat er een uh, soort ijzeren gordijn uh, tussen die twee zit. Ja. Um, wat, wat wel uh, ook nog een belangrijk is en dat blijft eigenlijk ook nog wel een, een, een constante struggle is. Wat is de optimale mix tussen het bouwen van je merk, je brand en het doen van lead gen? Ja. Nou we hebben alle digitale tools en met name de, uh, alle platformen en alle manieren om direct met, met B2B buyers of consumenten zeg maar, in contact te treden. Hebben natuurlijk één ding gemeen. Het werd niet alleen heel meetbaar, het werd ook heel direct en direct zichtbaar. Dat ja. betekent dat de verleiding is heel groot als bedrijf om gewoon een aantal stappen over te slaan en te zeggen: Dit is ons product, waarom, waarom zou je dat niet willen kopen? Ja, nou, dan, krijg dan krijg je automatisch, hè, en dat niet alleen vanuit de marketingdiscipline, maar ook vanuit de, de, de salesdiscipline. En uh, wat in de praktijk blijkt, is dat hè, waar je voorheen misschien uh, uh, uh, vroeger eerst het product kocht. En als je een beetje geluk had, kon je een relatie opbouwen met, ja. uh, met, met de afnemer of met de consument. En tegenwoordig ja. blijkt het andersom. Uh, ja. Ik moet eerst weer, dan komt hij weer. Ik moet eerst uh, uh, zeg maar jou vertrouwen, de reputatie die je hebt. Ik research jou. Hè. Uh, ja. Tot wel 70% van de B2B klanten... Heeft al allerlei research gedaan voordat ze met jou in contact treden. Moet je ja. voorstellen dat je niet aanwezig bent en dat je niet een actieve contentstrategie hebt. Dan word je dus volledig vanuit het, zeg maar, vanuit de buyer perspectief, je overgeslagen. Dan ben je eigenlijk al niet eens een, een, een alternatief. Ja. Um, en dus, um, er ligt dus een grote druk op CMO om dus ook resultaten uh, uh, te laten zien. Wat er overigens voor heeft gezorgd dat, uh, uh, en dat, dat stond in Marketing Week, is dat de, wat ze noemen de, de average tenure of een CMO, dus hoe lang blijft een CMO op zijn plek zitten, die is uh, gedaald naar schrik niet tot 40 maanden, ja. Ja, dus ja. iets meer dan drie jaar. Uh, maar ik kan je vertellen dat er bedrijven zijn waar, en dat bleek ook uit dat onderzoek, waar CMO's misschien een jaar krijgen om... Ja, in de tech is dat, heel, uh, is dat echt veel lager dan drie jaar. Ik denk dat drie jaar is inderdaad voor conventionele bedrijven. Ja. Maar dat klopt, ja. Het is natuurlijk een ontzettend dynamisch veranderende omgeving waarbij ja. Ja, er ook heel veel uh, geëist wordt. Maar het is ook een lastige rol. Want je ziet dat uh, ja. Nou ja, toen jij en ik uh, aan onze carrière begonnen, had je vijf kanalen en die veranderden niet zo vaak. Ja. Uh, en dan kreeg je nou zes maanden een keer een mooi rapportje van uh, Ipsos uh, met een of andere brandtracking. En dan, uh, hè, dan had je het goed of niet ja. goed gedaan, maar je kon het natuurlijk helemaal niet bijsturen. Nee. Ja, en nu heb je gewoon real-time dashboards, uh, maar ook 50 kanalen uh, die continu veranderen. Uh, en is de pushmarketing veranderd naar pool marketing. Um, ja. Dus ja, ja. Het, is, het is één domein waar ja, natuurlijk de rol enorm uh, veranderd is. Ja. En uh, wat je ook wel ziet, is dat de importantie van de CMO in de board uh, ook uh, toegenomen is... Uh, wel onder druk natuurlijk, want die CFO's die zijn altijd wel heel kritisch, uh, weet ik uit eigen ervaring, naar de rol van marketing. Maar als je het zo om kan buigen dat je One Metric That Matters afspreekt met je board, uh, die bedrijfsbreed impact heeft, dan, uh, dan uh, zie je ook steeds meer, vooral in de States, uh, dat CMO's ook zelfs CEO's aan het opvolgen zijn. Omdat ja. uiteindelijk gewoon uh, brand marketing uh, steeds, uh, of, of eigenlijk. ...marketing aan zich natuurlijk steeds belangrijker worden... ...en ook waar sta je voor als bedrijf, als purpose, ben je authentiek. Uh, dus dat is wel heel mooi, en denk ik ook uh, to the benefit of uh, LinkedIn... Uh, ...dat je op die manier ook uh, daar een heel mooi platform voor biedt. Ja, en het, en, en het interessante is, soms, hè, dat klinkt een beetje raar... ...maar soms zit het ook heel duidelijk, gewoon heel specifiek in het taalgebruik. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je het hebt over brandbuilding, dan zijn er toch al heel veel mensen die zeggen... nou, dat lijkt me niet meetbaar, hoeveel geld moet daar dan in, wat komt daar dan uit, et cetera, et cetera. Uh, wij hebben vanuit LinkedIn hebben we een B2BI-instituut, uh, gevoed door allerlei wetenschappelijk uh, onderzoek. Uh, ja. Maar daar kwam op een gegeven moment uit dat er al een heel groot verschil was op het moment dat je het niet hebt over brandbuilding, maar dat je zegt dat zijn de leads of tomorrow. Dus ja. we, hebben, we zitten in demand gen, de leads of today. Logisch, hè? want dat zijn de mensen die als je gaat vissen vrij direct onder de oppervlakte zit. En dan moet je vooral voor zorgen dat je een goed programma hebt om ja. uh, die op het droge te krijgen. Ja. Maar de die wat dieper zitten, zeg maar, uh, dat zijn je leads of tomorrow. Um, ja, is... En hetzelfde gaat bijvoorbeeld als je het hebt over klantloyaliteit of NPS. Hè? Ja. Op het moment dat je praat met iemand die CFO is of een CEO, heb je het misschien niet zozeer over uh, klantloyaliteit, maar zeg je, gemiddeld het omzetpotentieel van deze toekomstige klant is X. Ja. Het is wel een hele andere discussie, omdat het dan een, een, een daar krijgt de, de zit er een waarde aan gekoppeld. En dan kan je ook veel meer die discussie voeren om te laten zien wat dus de eventuele opportunity is per, per gebruiker, per klant, et cetera, et cetera. Dus het zit soms ook heel erg in, in, in dat soort dingen. En verder zie je, even terugkomend op die vraag over die scheidslijn tussen zeg maar marketing en sales... Um, is dat. Ik, wij zien wel heel duidelijk die werelden steeds verder convergeren. Uh, dat heeft ook te maken met de tooling. Je gaf, er net, je gaf net zelf al een, uh, al een voorzetje. Ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, het duizelt mij soms ook wel eens. Er zijn inmiddels denk ik uh, zo'n 5000 uh, SaaS-oplossingen op het gebied van marketing automation, vanuit allerlei perspectieven uh, bekeken. Ja. Uh, ik zou zeggen, nou, uh, neem dat voor kennisgeving aan, maar ga gewoon terug naar de basis. En zeg oké. Okay, Weet je, als je nou denkt vanuit een klantjourney, want mm -hmm. zoals uh, Peter Drucker al zei, eigenlijk als je het omdraait, alles vanuit de bezien is marketing. Hè, mm -hmm. Dus dat is gewoon alle touchpoints die je hebt. Mm -hmm. um, maar bekijk het eens vanuit die kant. En, en, en, en, en, en teken is gewoon heel simpel een, een, een, een, een stroomdiagrammetje waarin je zegt. Oké, okay, stel, je komt mij tegen daar. Wat, wat zou dan de next step zijn? Hoe wil je de, op welk moment zou ik die gegevens willen hebben? Naar nou, wie zou ik die in mijn organisatie willen doorsturen? Met welke termijn, nou, etcetera, et cetera. En je ziet wel, en dat is natuurlijk wel mooi van deze tijd, is dat daar gewoon ongelooflijk veel um, um, zeg maar tooling voor is. Uh, en uh, ja, natuurlijk bureaus, zoals, zoals jouw bureau, die zegt van oké, okay, weet je, als je, je hoeft niet alle tools te kennen, maar als je de filosofie onderschrijft, hè, dan kunnen we dat inregelen. Maar het is ook een beetje een, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van mindset.